Welkom bij It's Learning. In deze video vertel ik u hoe het maken en verwerken van een opdracht voor leerlingen, hoe dat in zijn werk gaat. Ik zit in de vakruimte. Dus u gaat naar de vakruimte van het vak waaraan u de opdracht wilt toevoegen. Ik bevind me hier in hoofdstuk 1. Ik heb een inleiding geschreven op het hoofdstuk en ik wil hier een opdracht toevoegen. Dan kan ik hier klikken op toevoegen... Ik zit hier in het werkscherm, ook bij hoofdstuk 1, in de map hoofdstuk 1. Dus hier kan ik ook toevoegen. Nou, hier kunt u bronnen en activiteiten toevoegen en een opdracht is een activiteit. Dat wil zeggen dat leerlingen moeten actief iets doen, iets aanleveren. U klikt op opdracht. Vervolgens geeft u de opdracht een titel. Opdracht 1, schrijf een stukje over... Gene Cernan. U geeft de titel van de opdracht. En vervolgens geeft u een beschrijving van de opdracht. Eventueel kunt u, kunt u die opdracht natuurlijk wat mooier maken met de verschillende knoppen die u hier op de menubalk ziet. Waaronder het invoegen van een afbeelding die u van het... Uh, Internet haalt rechtenvrij natuurlijk. Eens even kijken wat voor mogelijkheden de opdracht verder biedt. Hier kunt u instellen of de opdracht voor een bepaalde datum of zelfs nog op een bepaalde tijd op een bepaalde datum moet worden ingeleverd. Bijvoorbeeld deze opdracht moet worden ingeleverd voor datum 21 oktober. En dat moet voor... 23 uur 55. Is inleveren na de deadline toch nog toegestaan, dan zet u hier een vinkje. Is de opdracht verplicht? Ja of nee? Moet de opdracht nu al zichtbaar zijn voor de leerlingen? Ja of nee? Of moet de opdracht pas vanaf een bepaalde datum zichtbaar worden? Dan kunt u hier het tijdspad instellen waarop de opdracht zichtbaar moet zijn. Dit geldt overigens niet alleen voor opdrachten, maar ook voor andere uh, leerelementen in It's Learning. Dus het is niet specifiek iets voor deze opdracht. Ik kies hiervoor actief, dat wil zeggen dat als ik dadelijk op opslaan klik, uh, klik, dat de opdracht meteen zichtbaar is. Wellicht heeft u bij de opdracht een bestand in bijvoorbeeld pdf-formaat, en u heeft geen zin om dat helemaal te gaan overtypen. Dan zou u dat bestand bij deze opdracht kunnen up uploaden, en de leerlingen kunnen dat bestand dan openen groepen gebruiken heeft u groepen gedefinieerd binnen uw vak bijvoorbeeld groepjes van drie of u heeft een plusgroepje voor wiskunde dan kunt u hier aanklikken dat u de vakgroepen wil gebruiken en alle groepen um, die u heeft gedefinieerd bij deelnemers die groepen gaan dus zeg maar als groepje deze opdracht inleveren maar ze mogen ook zelf groepjes maken door student gedefinieerde groepen als u daarvoor kiest Mogen de leerlingen zelf groepjes maken en met dat zelf gedefinieerde groepje mogen ze deze opdracht inleveren. Ik kies hier echter voor groepen niet gebruiken. Anoniem inleveren wil zeggen dat u niet ziet welke leerling de opdracht inlevert. Dus u ziet niet of de ingeleverde opdracht van Piet is of van Ella. Zo weet u zeker dat u de beoordeling objectief verricht. Leerlingen krijgen dit ook te zien of ze anoniem inleveren ja of nee. Misschien is deze optie bij u in beeld: plagiaatcontrole. Daarmee wordt de tekst die de leerling inlevert, die wordt gecontroleerd op plagiaat. Er wordt dus een zoekopdracht gedaan op het internet. En als meer dan een aantal woorden overeenkomen met de tekst van de leerling, dan krijgt u daarvan automatisch een melding dat er waarschijnlijk sprake is van plagiaat. De optie, optie Plagiaatcontrole werkt alleen als uw schoolorganisatie de Plagiaatmodule bij It's Learning heeft aangeschaft. Hier kiest u of u een beoordeling wilt uh, toevoegen aan deze opdracht. Bijvoorbeeld geslaagd of gezakt, goed voldoende of onvoldoende, of een cijfer tussen 1 en 10. Staat de beoordeling die u voor deze opdracht wilt geven, staat die er niet bij... Vraagt dan de systeembeheerder van It's Learning of hij die, opdracht, of die beoordeling van die opdracht hier in het lijstje erbij wilt zetten. Aan beoordelingsrecord toevoegen wil zeggen dat deze opdracht en het cijfer aan het beoordelingsrecord van de leerling wordt toegevoegd. Hij wordt dus ook toegevoegd aan het gemiddelde wat uiteindelijk in dat beoordelingsrecord wordt bepaald. Aan het einde van een bepaalde periode. En die periode kunt u hier kiezen. Als u die periode hier niet kunt kiezen, zal de systeembeheerder van It's Learning eerst die periodes aan It's Learning moeten toevoegen. Pas dan kunt u hier die periodes kiezen. U klikt op opslaan. En de opdracht is nu opgeslagen. En klikt u hier op opdracht weergeven, dan kunt u de opdracht zien zoals die wordt weergegeven door de leerlingen. Uh, ja, weergeven voor de leerlingen. Hier ziet u de leerlingen uit de klas. Ze hebben de opdracht allemaal nog niet gedaan. Nu gaan we kijken hoe een leerling die opdracht ziet. Bijvoorbeeld de leerling Neil Armstrong. Ik ga inloggen als leerling Neil en ik ga kijken hoe die opdracht er voor hem uitziet. Nieuw krijgt meteen op zijn persoonlijke dashboard binnen wat voor de verschillende vakken de opdrachten zijn. Hier ziet u de opdracht al staan. Hij heeft een taak toegevoegd gekregen. De opdracht in het vak wiskunde V2A. Dat is inderdaad de opdracht die we zojuist hebben gemaakt. De leerling klikt op de betreffende opdracht en ziet hier informatie over de opdracht. De opdracht is verplicht. De deadline is dinsdag 21 oktober 5 voor 12 en aan de opdracht zit een beoordeling vast. De opdracht is niet anoniem. Hier wordt de opdrachtbeschrijving weergegeven zoals u die straks heeft geplaatst. En nu klikt leerling nieuw op antwoord. En hier kan de leerling... een antwoord op de opdrachttype. De leerling zelf kan ook een bestand bij de opdracht uploaden, zoals je hier kunt zien. En de leerling kan de opdracht natuurlijk mooi opmaken met letterkleur, lettertype, lettergrootte. Hij kan tabellen invoegen, hij kan plaatjes invoegen, hij kan links invoegen, zoals je hier ziet. En zo kan de leerling een echte goede opdracht Inleveren. Hij kan hem hieronder inleveren. Hij kan hem ook opslaan als concept. Dat krijgt u te zien. U krijgt te zien dat de leerling aan deze opdracht gewerkt heeft, maar dat hij hem nog niet formeel heeft ingeleverd. Zodra de leerling uh, verder wil met de opdracht, dan gaat hij naar de opdracht toe en hij klikt op het potloodje voor bewerken. Dan kan hij de opdracht verder gereed maken. En hem inleveren. Zodra u echter de opdracht nog niet heeft bekeken en verbeterd, kan de leerling nog steeds de opdracht bewerken, mits natuurlijk de deadline nog niet verstreken is. We loggen opnieuw in als docent en we gaan kijken hoe dat eruit ziet. Oh, ik zag hem daar al staan op het dashboard, maar goed. We gaan nu naar het vak. We hadden de opdracht gemaakt in hoofdstuk 1. Hier zien we de opdracht. En hier zie ik dat leerling Niel de opdracht heeft ingeleverd op 17 oktober om 8 minuten voor 11. De status staat op niet verbeterd, want u heeft tenslotte de opdracht nog niet bekeken en van commentaar voorzien. In de laatste kolom kunt u de opdracht de ingeleverde opdracht van leerling nieuw kunt u weergeven. Hier kunt u aangeven wat de status is van uw correctiewerk. Bent u bezig met het te verbeteren, dan kiest u voor verbetering onderhanden. De leerling krijgt dat ook te zien. Dus Wat u hier typt krijgt de leerling te zien als die leerling de opdracht bekijkt. Kijk, u heeft gekozen voor status verbetering onder handen, dus u bent bezig om het werk te bekijken en dat is wat de leerling ook ziet. We gaan weer naar de opdracht en op een gegeven moment bent u klaar. U zegt bijvoorbeeld het is nog niet voldoende, je moet een nieuw antwoord inleveren. En dat kun je dan als opmerking erbij schrijven. We gaan weer inloggen als leerling Nieuw om te kijken hoe hij dat ziet. Nieuw gaat naar de opdracht. En omdat u wilt dat hij nog iets aanvult, krijgt hij het potloodje weer te zien. Hij kan het bewerken. En hier ziet u... De opmerkingen die u als docent heeft geplaatst. De status is nog niet voldoende. Je moet nog wat inleveren. Graag de volgende zaken aanvullen. Hij klikt op bewerken de leerling. En vervolgens doet hij nog wat aanvullingen die u heeft gevraagd. En hij levert de opdracht opnieuw in. We loggen weer in. Als docent... ...om te kijken hoe de opdracht er nu uitziet. Even goed opleggen. Hij zal wel op mijn dashboard staan. Ja, daar is hij. We klikken weer op weergeven. En we zien nu dat die leerling inderdaad bij die opdracht de nodige aanvulling heeft gedaan. Als u op een gegeven moment tevreden bent, dan zet u zowel de status op voldoende... En in dit geval uh, kozen we bij de opdracht voor een beoordeling met een cijfer tussen 1 en 10. Dus hier geeft u de beoordeling. En u klikt op opslaan. Op dit moment is die beoordeling van nieuw opgenomen in het beoordelingsrecord. En dat kunt u vinden onder status en follow-up. Kijk, daar ziet u de opdracht ingeleverd door Nieuw, Hij heeft een 7,7 en dat leidt. ...tot een voorlopig algemeen gemiddelde van 7,7, want hij heeft nog maar één opdracht ingeleverd. En ook Nieuw zelf kan dat als leerling bekijken. We loggen voor de laatste maal even in als leerling Nieuw. We gaan naar de opdracht toe. En leerling Nieuw ziet dat het voldoende is dat hij het cijfer 7,7 heeft gekregen en ook Neil kan bij status en follow-up in zijn beoordelingsrecord kijken hoe die ervoor staat tot zover het werken met opdrachten in its learning.